Heb jij langdurige, terugkerende of chronische pijnklachten en wil je daar toch echt wel heel graag vanaf? Heb je alles al geprobeerd? Artsen, specialisten, medicijnen of misschien zelfs een operatie, maar helpt dit allemaal niet of niet voldoende? Dan is het goed dat wij elkaar hier treffen. Mijn naam is Christelle Wolbert. Ik ben fysiotherapeut, ik ben master manueel therapeut, ik ben triggerpoint reset methodecoach en pijneliminator. Dat is een mondvol maar dat betekent dat ik voor jou de blijvende oplossing heb om van jouw pijn af te komen. In mijn praktijk behandel ik bijna alle pijnklachten. Zoals rugpijn, nekpijn, schouderpijn. Maar ook bijvoorbeeld uh, oorzuizen, tinnitus of migraine, uh, klachten van wiplus, Of bijvoorbeeld ook uh, spanningsgerelateerde klachten die kunnen komen door bijvoorbeeld een burn-out. Ik weet dat het een hele last kan zijn om deze pijnen met je mee te dragen. Ik heb namelijk zelf ook een groot deel van dit soort klachten gehad. Deze pijnen beperkten mij om voluit te kunnen werken, te kunnen sporten en mijn hobby's uit te kunnen voeren. Kortom, ik kon niet meer genieten van het leven. Inmiddels ben ik van al mijn pijn af en heb ik ook geleerd hoe ik jou daarbij kan helpen. Tijdens het Fijn zonder pijntraject word je door middel van opdrachten bewust wat er gaande is in jouw lijf en in jouw leven. Gaan we aan de slag met de vraag hoe het komt dat jouw klachten blijven of steeds terugkomen en daarna werken wij samen aan de oplossing met als resultaat dat jij blijvend van je pijnklachten af bent. Ben jij een doorzetter en wil je er vol voor gaan om zonder pijn te kunnen doen wat je graag doet en zijn wie je werkelijk bent? Meld je dan nu aan voor mijn gratis bewustwordingstraining waarmee je in drie stappen samen met mij onderzoekt waar jouw pijnklachten vandaan komen en hoe je er ook weer van af kan komen. Ik zie je daar!